Ik ben ooit zelf lid geworden van de Partij van de Arbeid... ...omdat ik wilde actie voeren tegen de komst van kernwapens. Op 15 maart aanstaande zijn de verkiezingen. Geert Wilders staat op dit moment op één de peilingen. En meer dan ooit doet het er toe. Dat je opstaat, dat je je stem laat horen. Dat je ziet dat we voor een Nederland gaan waarin we elkaar opzoeken. Waarin mensen mogen meedoen. Waarin iedereen die gewoon zijn beste beentje voorzet erbij hoort. Steun ons, word lid.